De Etna KGV 558 WRVS is een vrijstaande roestvrijstalen gaskookplaat met vier gaspitten. De bediening van de kookplaat zit aan de rechterkant. En in de knoppen zit ook de vonkontsteking. De branders hebben vlambeveiliging. Geen vlam is geen gas. Linksvoor zit de wolkbrander van 3,8 kW. Zo kunt u koken op hoog vermogen. De pandragers zijn van gietijzer en dus erg stevig. De kookplaat is 58 centimeter breed en heeft een glazen afdekplaat over de branders, waardoor er geen stof op de kookplaat komt als u deze niet gebruikt.